Rogier, ik wil echt heel graag alles weten over bocouture. Wat is het? Ja, nou, bocouture, ja, ik, snap, ik snap het wel een beetje, ik denk zo, oh mijn god. Hè? Nee, nee, ik wil het echt graag ja, weten. Oké, okay, prima. Nee, bocouture is een, is een soort botox, um, uh, er zijn verschillende soorten botox en bocouture is daar één van. Ja. Um, het is een, uh, uh, nou, met, het is een, onderscheidt zich toch een beetje op de prijs, het is gewoon een stuk goedkoop. Oké. Okay. En wat ik wel fijn eraan vind, is dat het een het is juist weer, in tegenstelling tot bij bijvoorbeeld asyluren, werd het wat geconcentreerder. En dat betekent dat het oppervlakte, nee, ja. de oppervlakte van uh, uh, als je het prikje doet, is wat kleiner en is wat geconcentreerder. Dat is okay. één. Het tweede voordeel van uh, bocultuur is dat het, ja, is allemaal heel technisch, ik weet het. Vertel maar, het. Nee, ik vind het echt nee, heel, heel prettig. Met bocultuur, uh, daar zitten in de stofjes zitten ook nog een ander... Ja, dat heet eiwitje, om het allemaal te stabiliseren. Ja? En dat eiwitje bij Bocutur zorgt ervoor dat er niet een soort allergische reactie kan optreden. Dus in sommige gevallen... Oh, dat is wel handig. Ja, in sommige gevallen kan uh, de andere botoxen kunnen, uh, kan, uh, het lichaam het herkennen. Ja. En bij Bocutur zou dat dus nee, niet zo geval zijn. zijn. Ja. En wat, uh, wat zijn de mogelijkheden? Wat kan je ermee nou, behandelen? Alles wat je doet met, met Bocutur kan botox. je behandelen. kan je ook met Bocutur behandelen, dus dat betekent... Expressie rimpels, rimpels voorhoofdsrimpels, kraaienpootjes, in sommige gevallen de kaaklijn, uh, overmatig zweten, dus uh, dat is allemaal wat mogelijk. Alle rimpels zeg maar, uh, in het zweten, oké, okay. duidelijk. En uh, mensen die het gaan gebruiken, het product, wat kunnen die verwachten? Nou, het is dus in principe uh, dat de rimpeltjes gewoon verminderd zijn. Het effect is ongeveer drie maanden en dat kan oplopen tot een, tot een jaar. jaar. Ja. Oké, okay, heel duidelijk. Ik ga hem samenvatten voor jou. Want uh, Bocouture is dus een, een soort botox die je kan uh, gebruiken. Het voordeel is dat die dus ook wat goedkoper is dan de andere uh, botox producten. Hè? Ja. En je kan het dus gebruiken voor, nou ja, voor alles waar je botox voor kan gebruiken. Dus bijvoorbeeld de rimpels, maar ook het overmatig zweten. Ja. Heb ik het goed gezegd? Ja, zeker, absoluut. Top.